Ons speelveld is de Champions League op ons gebied. Duurzaamheid, uh, dat is ons verdienmodel. Je moet juist af van die traditionele wandjes. In samenwerking met Expo Visie praat ik met ondernemers uit de eventbranche. Met in deze aflevering Stefan Enthoven van Expo Flora. Van harte welkom bij CWD TV. Stefan, van harte welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, graag gedaan. Jullie zijn een familiebedrijf, hè? Ja, klopt. Hoe lang al? 37 jaar. Wie is mijn, ermee begonnen? Mijn vader. Mijn vader heeft het in 1985 opgestart. En die heeft het in uh, 2000 uh, verkocht aan mijn huidige kampioen Herman Bos. En die wilde het alleen overnemen uh, als ik er ook in wilde stappen. Want hij is er in de jaren tachtig mee begonnen. Was dat zijn eerste, is hij vanaf dag één ondernemer geweest? Of ja, of hij is, is altijd dat... ondernemer geweest, altijd uh, in de handel gezeten. Yeah. En is uiteindelijk uh, terechtgekomen, iemand leren kennen die dus uh, op beurzen planten vuurde. Yeah. En uh, daar zag hij interesse in en toen heeft hij uh, die zaak opgestart. Uh, en die persoonlijke ook dienst genomen. En werkte jij toen al in het bedrijf van pa, zeg maar, nee, toen je nee, het ging verkopen? We, we, nee, ik heb altijd in de, in de handel van bloemen en planten gezeten. Dat van wel. jongs af aan. Ja, ja. We begonnen met een uh, bloem langs de deur te verkopen en daarna een bloemenzaak. En daarna oh, letter, op... Letterlijk met bloemen langs de deur ja, begonnen? Ja, met een mandje. Ah oh, ja? ja? Ja, ik was uh, zeg maar uh, middelbare school, dus 12, 13 jaar. Toen begon ik al met handelen. <laughs> met, en, met en, uh, en die bloemen haalde je bij de grote handel? Haalde ik bij de kweker. Ja? De kweker, want ik woonde, wij woonden in, uh, in Wateringen. Dus ja. hadden we bij de, bij, de, bij de kweker. En dan uh, gingen we langs de uh, ik, daarna ging ik een reiswerk wonen. Dat was tegen Wateringen aan. Ja. En dan ging ik langs de deur en dan verkochten we de bloemetjes. En dan had ik daar mijn weekgeld mee. En dat mondde uit in een, in een bloemenzaak? Nou ja, toen, uh, je, dat mondde uit toen ik zeg maar uh, 17 jaar was. Toen heb ik uh, een bloemenzaak uh, overgenomen van twee dames. Dus ik was nog geen uh, 18, dus moesten mijn ouders ook vertekenen. Ja, Moest je ook echt het... gewoon cash gewoon afrekenen en een bloemets nee, nee, je... hoe, hoe werkt dat dan? Nou ja, je, je, je neemt zo'n winkel over, ja? dus je neemt dan een bepaald stuk, uh, stukje voor spullen wat er staan. Ja. Daar had ik geld voor gespaard en ik heb uh, ook geld voor mijn broer geleend, broertje. En uh, toen hebben we samen, heb ik uh, die winkel overgenomen, dat was dan mijn eerste zaak, toen was ik 17 jaar. Ach, grappig. Heb je ook nog ergens een school gezien of zo, of heb jij eigenlijk alleen maar ondernomen? Ik heb uh, MAVO gedaan en daarna nog het ouderwetse middenstandsdiploma. Ah. Dat heb okay. ik dan in de avonturen gehaald. Ja, ja, dat was verplicht zelfs denk ik, hè, om een winkel te beginnen, of niet? Ja, was verplicht. Ja, ja, ja. ja was verplicht. Hey, en, uh, en ondertussen had je pa had, uh, had dat bedrijf, dat heette Expo Flora ook ja, al Ja, mijn vader had zeg maar, uh, dus al nog gezeten en is dan 1985 is die Expo Flora begonnen. Ja. Uh, en uh, ja, dat bedrijf rit zich op het vuur van bloemen- en plantendecoraties op beurzen. Allemaal echte bloemen en planten in die tijd? Alleen echte bloemen en planten, ja. ja, ja. ja, ja, ja. Um, en, en dus dat, dat liep parallel uh, naast elkaar eigenlijk al die tijd. Want is het bij dat ene bloem, heb je jarenlang in die bloemenzaak gestaan en nee, dat was het? Nee, ik heb uh, ik uh, een paar jaar gedaan. Ja? En in 1989 uh, ben ik, zeg maar, dus toen was mijn vader eigenlijk vier jaar bezig met Experfora. Ja. Uh, toen ben ik zelf uh, de handel in gegaan hebben een groothandel. Dus ik ben in een groothandel van bloemen en planten gegaan. Okay. En dat heb ik echt uh, vele jaren gedaan. En gaan leveren aan je pa ook? Uh, nou, nee, nee. Ik regelde wel eens wat voor mijn vader, maar wij zaten echt in de export. Ah, okay. Dus uh, we hadden een groothandel in, uh, in Blijeswerktuin en dat verkochten we aan bloemisten. En zeg maar, de export was, uh, ik ben bijvoorbeeld pionier geweest in Polen en ook Wit-Rusland. Ah. Uh, dat heb ik echt ja jaren gedaan. Groot bedrijf geworden? Uh, nee, niet echt groot. Uh, zeg maar, met een, met een man of tien werkten we. Okay. Alleen, uh, ja, de handel is gewoon heel erg, ja, heel erg met geld te maken. Soms dus gewoon ja. altijd heel erg met geld in de weer. Ja, inkoop-verkoop. Inkoop-verkoop, ja. dus je ja. bent eigenlijk altijd aan het financieren. Ja. ja. Dus wat je koopt, moet je gelijk betalen. Ja. Uh, en ja, in de handel kan je ook best wel snel groeien. Uh, als je maar brutaal genoeg bent, dat ben ik best wel. Uh, maar ja, je gaat ook wel eens een keer op je bek, want dan betaalt de klant niet. Uh, mm. Ja, dat, dat is waar het nadeel. Je hebt een kleine marge. Maar ja. als je dan een klant krediet heeft en het betaalt niet, dan uh, moet je daar weer heel veel voor werken. Om en tekenen. spannende business, omdat het bloemen zijn. En die, uh, ik bedoel, als je nou inderdaad iets verkoopt wat een halfjaartje in de magazijn kan liggen. Maar dat is met bloemen natuurlijk ook nog eens een keer. Nee, zit, uh, het is daghandel. De... Ja, precies. Het is echt daghandel. daghandel. Dus hey, dus dat... En jouw vader die ging op een gegeven moment op het bedrijf uh, verkopen aan iemand en die wilde dat jij erbij betrokken raakte. Vader, mijn vader werd uh, uh, eind uh, uh, 19 jarige uh, ziek. Toen wilde hij, hij had, inmiddels had hij een zaak in uh, Nederland, in uh, Duitsland, Engeland en Frankrijk. Ja. In Engeland was eigenlijk de grootste zaak. Die heb hij als eerste aan zijn kompion daar zijn verkocht, eind negentige jaren. En toen wilde hij ook van de andere zaken af. En toen heeft hij dat aan zijn, toen zijn kompion Herman Bos, heeft hij dat aangeboden. En die zei tegen mij, joh, vind jij het niks? Ik zei, nou ja, ik zeg, uh, ja, het bedrijf bestaat al zo veel jaar. ik wil je het best samen doen dus Toen ben ik minderheidsaandeelhouder geworden. Dus de, ja. ik heb samen met hem de overname gedaan. Ja. Ik ben op dat moment minderheidsaandeelhouder geworden. En Herman was de minderheidsaandeelhouder. Okay. En zo is het ook, de, zeg maar, de eerste tien jaar is dat ook zo gebleven. Oké, okay, dat was vanaf 2000. In, vanaf 2000. En je vader dan. is toen helemaal uitgegaan? Uh, mijn vader is toen, uh, is toen uh, eruit gegaan. Hij is uiteindelijk uh, uh, in Afrika gewoond, in Zuid-Afrika. Mijn, va mijn vader had altijd dat een handelsachterkant, een beetje avontuurlijk. Dat heb ik ook wel. Mijn zoon ook, dat merk ik ook. Ja. Uh, dus die ging veel reizen. En uh, die zat uiteindelijk ook nog huis gekocht in Zuid-Afrika. En uiteindelijk is die in... Uh, uh, 2019 is die overleden. In Zuid-Afrika? Uh, nee, nee, hij is wel in Nederland overleden. Hij okay. is uiteindelijk, uh, zeg maar, in 2014 is die weer teruggekomen. Toen, toen ging het al wat minder met hem, zeg maar. Ja. Toen zei hij van, ja, gezien ook mijn moeder... was het beter om weer terug in Nederland te zijn. Mm. En heeft hij nog vijf jaar in Nederland ongeveer uh, gewoond. Um, en... Toen was het bedrijf van jou en jouw uh, compagnon. Ja, uh, toen hadden we om... nog een derde compagnon. Dat was een, uh, een creatieve, dus we waren met z'n drieën. Uh, alleen na een aantal jaren bleek dat die creatieve zeg maar, uh, uh, uh, ja, toch niet helemaal paste. Mm -hmm. En die bleek ook uh, op een gegeven moment een uh, drankverslaving te hebben. En uh, ja, dat is een heel groot probleem om zo iemand uit je zaak te krijgen. Daar zijn we denk ik wel vier jaar mee bezig geweest. Die was geweest. aandeelhouder ook? Ja, mm -hmm. vier jaar bezig geweest om hem eruit te krijgen. Toen hij eruit ging, toen, toen, vanaf dat moment zijn we 50-50 aandeelhouder geworden. En uh, dat was zeg maar rond 2007. Uh, en vanaf dat moment uh, zijn we ook langzaam begonnen met wat te investeren in wat meubels. Ja. Uh, omdat je dus zag, vooral op evenementengebied, zag je steeds meer... Totaal aankledingen komen van... Uh, ja, precies. Want laten we eens naar die branche kijken. Want, want uh, als, uh, even, de, over, even de, de, de, ik noem even de fase 1, je vader en fase 2. Ik schets maar even heel simpel. Ja. Hè? Van, wat is het grote uh, verschil als we kijken naar klanditie? Is dat echt veranderd? Of werkte, want waar werkte jouw vader voor met name? Uh, nou, die werkte veel voor, uh, die werkte ook al voor een stukje voor de jaarbus en voor de raai. Ja. Dat waren al klanten vanaf toen. Ja. Uh, alleen zij, de meeste van zijn klanten waren gewoon standbouwers. Ja, ja. Stentbouwers, die, die bouwden een stenten, en die hadden een plantje en een bloemetje nodig en ja, dat leefde zeker. mijn vader dan. Ja, ja. Ah, niet bij letterlijk mijn vader, maar ja, mensen ja, die voor hem werkten. En, dat doe je, en in, in feite hebben jullie dat gecontinueerd? Want, of of ja. hebben jullie ook andere klantengroepen inmiddels? Uh, uh, nou, we hebben ook andere klantengroepen. Bij ons is het zo dat zeg maar, in, zeg maar, tussen 2000 en 2010, uh, zeg maar, vanaf het moment dat ik me meer ben gaan verdiepen in de zaak, dat is ja. zeg maar richting 2009, ja. toen kwam er een crisis en toen hadden we een probleem. En toen heb ik letterlijk met mijn kopje ongezeten van ja, hoe gaan we deze crisis doorkomen? Nou ja, dat was een probleem. Toen ben ik zelf me met de commerciële kant gaan bemoeien. Uh, meer gaan bemoeien. En toen ben ik ook gewoon naar de rij gegaan. En gezegd, joh, uh, ja we hebben een vuurbedrijf, maar ik heb geen werk. Dus wat zou ik kunnen doen om hier meer werk te krijgen? Je hebt toch de ingangen. Nou, toen zei de Heuvel, joh, uh, nou ja, uh, zo'n kast die huren wij nou in bij je collega voor, uh, weet ik het, uh, 80 euro. Maar bij die Ikea kan je zo'n kast kopen voor 50 euro. Nou ja, als ik dan die kast koop, wat wil je er dan voor betalen? Mm. Nou, dus spraken we af, ik koop die kast en hun huurde die kast voor zeg 35 euro. En daarvoor zette ik hem neer en daarvoor haalde ik hem weer weg. Dus dat werd een verbreding van uh, export voor Ja, ja, dus je ging. En wat ik ook begrijp is dat je niet meer alleen maar echte bloemen, maar dat er ook. Want je ziet natuurlijk nu de prachtigste, weet ik veel, zijde over deze allemaal? Ja, dat is pas later gekomen. Oh, pas kijk, later kijk gekomen. zeg maar, de, de echte bloemenplant is echt de roots. En dat doen we nog steeds. Daar ja. zijn ook echt verreweg het grootste in. Ja. Dat hebben we ook altijd aangehouden. Uh, werd wel steeds minder, nu zien we het heel erg terugkomen de echte bloemen ja echte bloemen echte nou echte bloemen echt plant is echt heel erg gewild op het moment ja, duurzaam echt, groen natuurlijk ja een, groen en duurzaam ja, ja. en ja. Uh, uh, want waar staan we waar, waar staat het bedrijf nu nou ja het bedrijf zeg maar uh, 2009 was dus een omslagpunt ja uh, toen ben ik heel erg uh, hard gaan werken aan de commerciële kant hoe kunnen we als bedrijf uh, nou ja, overleven uh -huh. het jaar we toen overleefd omdat we toen uiteindelijk toch uh, toch al wat opdrachten binnenkregen. Uh, en uiteindelijk hebben wij, uh, uh, zijn we zeg maar, naar 2015 toe stapje voor stapje gegroeid met wat investeren in wat meubels. Ja. En dat leidde ertoe dat ik in 2014 konden we een uh, deal maken met de RAI voor de autorij. Destijds. Dat was de laatste autorij. Uh, daarvoor deden we ook al veel op de autorij. En ik maakte dan een deal voor een vierkante meterprijs voor de inrichting van alle stands. Dus dat hield in dat zeg maar, de RAI, die verkocht gewoon aan Mercedes, mm -hmm. uh, per vierkante meter een all-in concept. En wij leverden de inrichting. Dus nou ja, dan had ik met de, met de rijen meterprijs, nou dan ging ik naar Mercedes toe, joh, wat wil je, welk tafeltje stoeltje wil je? Het is al betaald voor je, deze keuze heb je, daar ging, en, en, en, daar moest ik dan voor zorgen. Nou, toen was de keuze, of we huren heel veel in bij collega's, zoals destijds had je de Boomer verhuurgroep, mm -hmm. onder JMT. Mm -hmm. Nou ja, dan kon ik het bij hun inhuren, ja. uh, of we gingen het zelf kopen. Nou, toen ben ik naar de bank gegaan, en, omdat ik goede contact had met de bank, uh, ook vanuit mijn handelstijd. Dan uh, zei ik van, joh, ja, ik, ik, we kunnen als bedrijf groeien. Hè? We kunnen deze opdrachten binnenkrijgen. Maar daar wil ik graag op investeren. Ik, ja. Kan dat? Een halletje hebben met meubels. die Ja, kan nou. we hadden wel een gezond bedrijf toen al. Ja. We hadden al een paar redelijke jaren gehad. En toen zei ze van, nou, als je de een derde eigen vermogen in stopt... dan willen wij de twee derde in stoppen. En eigenlijk, uh, uh, ja, dat hebben we toen uitgevoerd. En datzelfde hadden we toen ook de bedrijfsautorij. Daar hadden we dezelfde deal. Dus dat waren twee hele grote beurzen. Tot dan de dag van vandaag is nog steeds die autorij de grootste opdracht... die we ooit gehad hebben. <laughs> ik verwacht wel dat we dit jaar bij een aantal opdrachten overeen zullen gaan, maar we zijn ja, ja. inmiddels best wel gegroeid. Hey, en ik wil die evenementenbranche meteen nog even induiken. Kijk wat je daar allemaal zeg maar, ziet gebeuren in de laatste jaren en naar de toekomst toe. Maar ik denk dat we één puntje, kan ik bijna, het, is een, het voelt alweer als heel lang geleden, maar hoe was de coronatijd voor jullie dan? Uh, uitdagend. <lacht> <lacht> ja. Hey, ja. Nou ja, om eerlijk te zijn, wij hadden, uh, uh, vanaf 2015 uh, her, herhaalden wij dat spelletje ieder jaar. Dus ja. we groeiden steeds meer door meer te kopen. Ja? Dus dat was vanaf 2005 tot 2009 waren allemaal topjaren. Dus het ging gewoon heel goed. En we bleven voorzichtig en uh, uh, nou ja, we, we bouwden de zaak rustig op. Ja. 2020 uh, uh, zou ik door het dak gaan. Uh, dus uiteindelijk uh, ben ik in februari gingen we naar Californië. En dan zei iemand tegen mij: Joh, let op corona. Joh, corona, weet je. Uh, ben ik blij ik een maandje rustig? Heb, weet je wel ja. zo. Nou, en toen kwamen we terug en toen gingen inderdaad alle orders gingen eruit. Ja. Iedere week was alleen maar stop, ja. stop, stop. Nou, ja, toen werd ik wel even nerveus van wat gaat hier gebeuren. Nou, ik had gelukkig uh, een ex-bankman, mijn ex-bankman die is uh, een paar jaar daarvoor voor ons komen werken. Dus we hadden gewoon continu up-to-date onze liquiditeitspositie. Uh, we hadden genoeg geld in kas. Uh, ja. uh, ja, we hadden niet te veel eigen personeel, hm. wel veel maar niet te veel. Ja. En uh, we hadden een zaak met heel veel spullen waar ook heel veel werk nog aan gedaan moest worden. Uh -huh. dus we zijn gewoon door blijven werken. En eigenlijk de eerste drie maanden waren lastig omdat je onzekerheid hebt. Ik kan slecht tegen onzekerheid. Ik ben ook een controlfreak. Dus je wil dingen onder controle hebben, die heb je niet. En uh, nou ja, het moment dat eigenlijk de regering met, uh, met een uh, steunpakket kwam. Mm -hmm. uh, eerst voor drie maanden. Nou, dat gaf al een stukje rust. Want ja. we waren sowieso liquide. En dan wisten we oké, okay, we kennen weer drie maanden zonder omzet door. Ja. We hebben ook wel gekeken naar andere dingen doen. Maar de ervaring die ik heb, van jongs af aan, iets opzetten en dat het geld oplevert, duurt gewoon minimaal twee tot drie jaar. Ja. Dus het kost altijd eerst geld. En doe je daar dan verstandig aan? Ja, ja wij dachten van niet. Ik had daar wel discussie over met mijn om, Mijn compion was wat meer, laten we rustig blijven. Ja. En ik was onzeker Maar ja, ja. die balans was uiteindelijk toch wel heel goed. Oké, okay, maar je bent er uiteindelijk redelijk goed heen gekomen. Eh, heel goed. Ja. Want de steunmaatregelen ja. zijn echt fantastisch geweest. Ja, ik kan vervelend. zeggen, wij hadden, uh -huh. hadden een gezond bedrijf. Met een topjaar 2019, dus daar weet je ook, hè, je kosten worden daar ook uh, in de regelingen meegenomen. Ja. Dus we hebben prima voor gehad en we zijn gewoon continu door blijven werken. Het vervelende ja. was wel dat je natuurlijk continu met opdrachten bezig bent die dan uiteindelijk weer gekend werden. Ja, vreselijk is dat. Ja. Dus dat, is ge dat blijft een rare tijd. Ja, je kent die, uh, die, die beurs- en tentoonstellingenbranche uh, al heel lang. Ja. Um, als, jij, uh, als je kijkt naar de afgelopen, weet ik veel, vijf tot tien jaar. Wat zijn de grote veranderingen geweest in die branche? Uh, nou, pak die autorijs even als voorbeeld. Ja. Die bestaan niet meer. Nee, dus dat klopt. er zijn wel dingen veranderd, toch? Ja, dat is een continu proces. Kijk, uh, uh, je had vroeger een Virato, uh, een beurs gericht op uh, met elektronica. Die bestaat ook niet meer. Nee. De autorij is te zielig gegaan. Niet omdat de autorij niet goed was. Nee, de autoreizen te zien gaan omdat uh, auto's, berken zijn steeds meer bij elkaar gekomen. Dus dat zijn clusters geworden van een paar hele sterke groepen. Mm -hmm. uh, nou, en de PON-groep die haakte af. Die zei gewoon, joh, wij doen het niet meer, mm -hmm. We willen niet tekenen. Mm -hmm. Nou, de rij zei gewoon, de rijvereniging, verenigingen, e eigenaar ook van de rij, die zei van, joh, wij kunnen niet het risico nemen om zo'n beurs uh, weer op te gaan starten, terwijl zo'n grote partij niet wil tekenen. Maar wat is dan de rol van beurs- en tentoonstellingen nog, anno nu? Uh, de beurs- en tentoonstellingen is gewoon het lijf ontmoeten van elkaar. Mm -hmm. Dat is, dat is de, dat, en dus gaat het niet meer om wie de grootste stand heeft. Dus ik, wel, ik loop al een tijdje mee en ik ben ook wel eens op die rij geweest. En dan weet ik nog wel, er was het altijd opscheppen, want had de Mercedes die had dan een stand voor zoveel miljoenen en die had een stand voor zoveel miljoenen en die hadden nog groter dan de ander. Ja. Is die tijd dan voor, voor, voorbij? Ja, nou, niet helemaal. Kijk, op sommige uh, beurzen zie je dat nog wel. Zoals, uh, je hebt een aantal grote beurzen waar dat nog steeds wel zo is, alleen dat is wel aan het ver veranderen. Kijk, onze, een van onze grootste beurzen afgelopen jaar, dat is de Metz. Ja. Nou, de match is alles gericht op marine, boten, scheepvaart. Business to business, beurs, business to business. Ja. Kom uit de hele wereld, hierheen en iedereen ja. heeft een standaard steentje. Ja, ja. Dus de standjes zijn standaard, alleen maar hokjes. Nou, en wat wij doen, uh, uh, nou, ja, niet wij hè, samen met de raaien, ja. wat wij doen is door heel de RAI worden overal ruimtes gecreëerd, lounge-ruimtes, ruimtes waar mensen zoals jij ja, en ik ja. nu zo met elkaar kunnen praten op die beursvloer. Ja, ja. En daarnaast hebben ze een online community uh, ontwikkeld, waardoor die, mensen, waardoor die uh, mensen het hele jaar met elkaar via die community in, in contact zijn. En eigenlijk is dat moment, die paar dagen in de raai, in de match, is eigenlijk een moment om elkaar te ontmoeten en er voorbij te kletsen. Waarom die lelijke hokjes dan nog? Waarom dan niet? Gewoon, ik gooi die lelijke hokjes dan helemaal weg? Of kan dat niet? Uh, nou, kijk, de, uh, omdat je nog te maken hebt met zoveel bedrijven die daar pleuren plaatsnemen, dat ze een plekje nodig hebben. Ja, precies. Kijk, wij zijn wel op kleinere schaal. Uh, kijk, bijvoorbeeld, wij hebben, uh, dat heet dan, uh, uh, uh, uh, hoe heet het, de Dutch Data Center. Dus dat, zijn, dat is, dat is een, een, een groep die gericht is op alles wat met data te maken heeft. Nou, die hebben een, een congres, dat heet Kickstart. Nou, dat zijn we een jaar of zes geleden begonnen, uh, kleinschalig. Hè? Er was dus, kwamen mensen van, uit die branche kwamen bij elkaar en er werden er ook een paar lounge-standjes bij gemaakt. Nou ja, daar zie je dus dat je het congres hebt. En daarnaast heb je een beursgedeelte. Dat beursgedeelte is niet het traditioneel beursgedeelte. Maar dan heb je gewoon uh, bedrijven die een soort lounges hebben. En dat zijn dan de steentjes. Ja, precies. En uh, dat loopt dan in elkaar over. Nou, dat zie je dus dat dat voor ons nu heel erg groeit. En ja, precies. Want dat betekent dat voor jullie Jullie zou eigenlijk geen Expo Flora meer moeten heten, toch? Uh, daar hebben we wel eens vaker over gedacht. Maar ja. uh, neem bijvoorbeeld de beurs uit de Huizerbeurs. Oh ja, die doen dat al jarenlang met hun naam. Want dat is ja, Huizenbeurs, Huizenbeurs, Maar iedere keer Thuizerbeurs. Ja. Nou ja, dat heb ik ook met Expo Flora. Ja, ja. Als je een bedrijf hebt van 37 jaar bestaat. Hm. Wat bekend is bij De Rai, bij De Juis, bij Auroy. Alle partijen we werken kent dat bedrijf. En onze roots zijn bloemen en planten. Hm. Expo Flora. Ja. Expo Flora. Ja. Expo Beurs. Dus ja, maar je gaat verder dan Flora inmiddels. Ja, maar dat geeft niet. Wat zijn de ontwikkelingen in je product? En nou, de ontwikkeling in het product zijn is natuurlijk dat wij... Uh, vroeger was het bloemen en planten. Ja. Uh, nu zeggen wij, we zijn een creatief bedrijf. Die gaan over tijdelijke inrichting. En creativiteit... Uh, nou ja, uh, een bloemist moet uh, zich scholen hoe die, hij hoe die iets kan uh, arrangeren. Ja? Nou, Hetzelfde dus met styling of inrichting. Dat moet je ook leren. Hey, en dat is een beetje hetzelfde. Ja, snap ik. En, maar waarom, uh, Of naar de, waarom, dan moet ik de vraag goed stellen. Dan kan ik me ook voorstellen dat je naar andere sectoren kijkt dan de evenementenbranche. Ik bedoel, uh, uh, De evenementenbranche is voor ons niet meer interessant. Oh, De evenementenbranche is zo breed. Uh, wij hebben toevallig, uh, nou ja, dat is ook de reden waarom wij nu bijvoorbeeld uh, heel erg geloven in expositie, Omdat expositie zich richt op... Grotere B2B-beurzen. De grotere partijen. En wij hebben jarenlang hebben wij ook uh, reclame gemaakt bij uh, uh, high-profile uh, events. Ja. Nou ja, daar zijn we nu mee gestopt. En we aangeven hoe we stoppen daarmee. Want we vinden het, ja, het past niet bij ons. Het is allemaal veel te kleinschalig. Uh, je hebt natuurlijk, uh, ja, weet je wel, oh, er doen heel veel mensen voetballen in Nederland, maar er zijn er maar een paar die de Champions League spelen. Nou, en ik denk dat wij, ons speelveld is de Champions League op ons gebied. En, en wat betekent dat als je dat vertaalt naar venues? Moet je dan ook alleen maar naar de uh, RAI en die.. Want ik ben dagvoorzitter, hè, dus ja. ik, ik zit wat meer in de zakelijke congressenhoek. Ja. En daar, daar heb je een veel breder palet aan venues die ertoe doen. Uh, ja, maar wij richten ons dan wel echt op de A-locaties. Dus onze grootste klanten zijn de Jaarbus en de Rai. Ja. Nou ja, dan werken we ook wel op uh, bijvoorbeeld af en toe op Mac, af en toe uh, uh, in Ahoy. Ja. Maar ja, we gaan bijvoorbeeld ook nu naar de Vira in Barcelona. We gaan ook naar uh, uh, Frankfurt, we gaan ook naar uh, Genève, Milaan. Uh, mm. Ja, daar, daar is, dat is wel echt ons speelveld. En andere branches, uh, want ik zei het net al, ik, ik zit te denken aan retail. Je de, de, kijk, de klassieke winkelstraat waar, waar winkeltjes voor 80 jaar in zitten, dat is ook voorbij. Dus je krijgt allemaal pop-up en merken en hippe shizzle en alles. Dat kan me voorstellen dat je creatieve, uh, uh, dat jouw propositie er ook in past. Ja, wij, wij, ik heb nog een ander bedrijf, mijn fruitbedrijf, dat heet Stylers24. En uh, in coronatijd hebben, hebben dat, is dat wat verder gegroeid. Ja. Dat is gericht dus echt op uh, uh, verkoop van interieur. En uh, daar verkopen vooral zijdeartikelen. Want uh, daar had je het net al over. Hè? Ja, ja. Vooral uh, uh, zijde wordt steeds mooier. Mm -hmm. Dus dat wordt ook steeds meer verkocht. Uh, uh, en uh, ik heb bijvoorbeeld al jarenlang uh, als klant uh, het vestigingscentrum in Amsterdam. Nou, ja, daar hebben wij al vijftien jaar geleden afspraak mee gemaakt. Zij hebben daar gewoon een wisselend interieur nodig. Nou, daar heb ik gewoon met hun een afspraak gemaakt. Zij betalen mij gewoon per maand een bedrag. Ja, ja, Daarvoor zet ja, ja. ik dat interieur neer. Nou ja, wat wij doen, op het moment dat we het even rustig hebben in de beurzen, dan gaan we daar aan de gang. En toch, hè, dan denk ik van, je doet prachtig werk en super creatief en uh, allemaal mooi tijdens ziet. Maar dan, ik kom er, dan ja, nou, ik wil niet gaan, gaan, gaan, gaan nemen en shamen, maar dan kom ik bij de jaarbeurs binnen. Als ik dan een congres doe als dagvoorzitter en dan kom ik die, zo bij die hoofdingang loop ik naar binnen, dan, dan word ik echt niet vrolijk. Kun je daar niet iets aan doen? Uh, nou, uh, uh, uh, kom maar een keer kijken. Want ik denk dat wij dat, dat wij wij hadden voor net hebben we event summit gehad in de ja. jaarbeurs. Ja. Nou, ik zal je die podcast wel toesturen. Ja, de event summit. Event summit. Ja, ja, ja. Nou daar hebben wij dan één hal bijna volledig ingericht. En dan ziet het er mooi uit. Nou ja, anders uit. Ja. Weet je, Het hoeft niet. Je moet juist af van die traditionele wandjes. Ja, ja, steentjes. Je moet af van je moet ruimtes creëren waar mensen elkaar willen ontmoeten. Kijk, je kan ook één je... hele grote zaal maken met allemaal uh, verschillende soorten tafels en allemaal, uh, uh, ja, allemaal plekken creëren waar je zoals wij nu met elkaar kunnen, kan praten. Dus jij wil ook steeds vroeger aan tafel zitten eigenlijk? Zitten we al. Ja. Wij werken eigenlijk, kijk, wij werken voornamelijk voor organisaties. Ja. Dus een organisatie gaat iets organiseren, uh, nou ja, daar, die hebben een inrichting nodig en dan ga je met elkaar kijken wat heb je daarvoor nodig. En, en eigenlijk is het zo, daar ben je het hele jaar mee bezig. En dan bouw je het, bouw je het op en dus als het opgebouwd is. Eigenlijk daarna begin je alweer aan de volgende editie. Dus het is ook nog eens een keer heel erg... Het geeft ook heel veel, veel zekerheid over het werk wat je krijgt. Ja, hey, duurzaamheid ook een ding? Nou ja, duurzaamheid, uh, dat is ons verdienmodel. Ik bedoel, uh, bij, ons wordt, uh, bij ons betaal je geen uren. Dus je betaalt alleen voor de artikelen die je gebruikt. Hm. Dus ja, uh, dat eerste kastje van Ikea... Ja, die was na, na vier, vijf keer vuur kom ik in de container gooien. Dan dacht ik, ja, dat, dat schiet niet op. Kan ik kan beter een betere kast kopen. Dus dan kocht je een, een betere kast. Die kostte meer. Maar die heb ik daar nou nog. Mm. Uh, wij werken bijvoorbeeld met een Nederlands designmerk. Post Potten. Nou, ik ben helemaal gek van design. Yeah. Ja, waarom? Uh, op het moment dat je koopt... Uh, ten eerste is het al zo. Uh, bij die designmerken zodat zo dat je als, als, als, uh, uh, uh, nou ja, als handelsbedrijf andere prijzen krijgt als de consument. Mm -hmm. uh, dus, dus er zit al een marge tussen. Uh, nou ja, op het moment dat je dat koopt... Uh, uh, en je, je, dan ziet de, de klant ziet natuurlijk de consumentenprijs. Dus ik betaal zeg maar 250 euro en de consument betaalt 500 euro. Als ik dan zeg ik kost 60 euro huur, dan, ga, dan kijken die mensen die 60 euro ten opzichte van die 500, niet ten opzichte van die 250. Je blijft een handelaar, nou ja, dat, dat, is de, dat is de basis. Ja. Hey, um, jouw kinderen die zitten er ook inmiddels in, hè? Ja, mijn oudste zoon is inmiddels 31, die heeft eerst in de handel gewerkt. Yeah. En uh, mijn, mijn dochter, die is nu uh, 28, die uh, zei eigenlijk gelijk al van, uh, die, had dat, die heeft ook dat creatieve. Uh, en die wilde gelijk bij mij in de zaak komen werken. En dan zei ik altijd van, dat wil ik niet. Uh, als je je rijbewijs hebt, dan kan je aankloppen. Nou ja, ze de rijbewijs, een rijbewijs. Mag ik komen werken? Dus die is uh, als 18-jarige bij ons komen werken. En heeft ook uh, uiteindelijk een relatie gekregen met iemand uit de zaak. van leeftijd. Dat... Ja, uh. Uh, lastig. Uh, <laughs> <laughs> en die is toen in de buurt van de zaak al gaan wonen. Ja. Yeah. En uh, nou ja, ik moet zeggen, met haar, zij is dan nu inmiddels een uh, senior interieurstilist. Dus alle, eigenlijk alle groot, veel van de grote opdrachten die doe ik samen met haar. Hebben ze al aandelen? Ze hebben nog geen aandelen. Heb je het daarover? Uh, ja, ja, ja de, de, de oudste zoon, uh, mijn oudste zoon, 31, die, uh, die werkt nu zes jaar in de zaak. Die is dus later in de zaak gekomen. Die is het werk van mijn kampioen gaan overnemen. Dus mijn kampioen heeft hem ingewerkt. Ja. En uh, die werken ook heel veel samen. En zij uh, dus is nu operationeel verantwoordelijk. Ja. En hij zal nu de eerste zijn uh, die dit jaar uh, in het werkmaatschappij dan uh, aandelen gaat nemen. En gaat hij dan meteen uh, zaken omgooien en anders doen dan zijn pa? Uh, nou ja, we werken nu samen. Kijk, ik, mijn kopje. Merk is... je dat, dat zij nieuwe ideeën inbrengen of ja, anders tuurlijk. denken? Ja, is wel nieuwe energie. Ja, ja, dat. Maar en, wat, wa, en welke kant willen zij op? Uh, nou ja, welke kant willen zij op? Uh, de, ja, de, ik denk dat zij meer bezig zijn met de, met de, met de, met de waan van de dag... Uh -huh. uh, het is een erg, uh, erg actief bedrijf, dus je bent daar echt heel druk mee. Ja. En ik denk dat ik en mijn compagnon zijn wat meer bezig met... oké, okay, waar willen we over drie tot vijf jaar staan? En waar wil je dan staan? Uh, uh, nou ja, waar ik wil staan is uh, dat wij uh, uh, uh, veranderen. Dat er dus af wordt geweken verstandig standbouw. En dat het, het, het creatieve wordt ingericht. Uh -huh. Dus wij zeggen gewoon, we zijn creatief partner voor totaalinrichtingen. Uh -huh. En uh, ja, ik zie dus heel veel kansen uh, wat betreft uh, vervanging voor standbouw. Want standbouw is echt... Ja, momenteel hoor ik alleen maar omheen. Uh, ja, het kost meer en het is duurder. En ja, die hoogste prijzen, die hoogste prijzen. En dan denk ik, ja, waarom? Ik snap het niet. Het kan ook anders. Nou ja, en juist omdat, omdat dat gebeurt, dan zeg ik, joh, maar ja, wat geef je uit dan? Nou, en dan ga ik kijken, hoe kan het ook voor dat geld? Ja, ik, ik, ik, ik verbaas me iedere dag weer wat er gebeurt. Echt waar. Ik wens je heel veel plezier en heel veel energie de komende jaren met de uitbouw van je bedrijf. Dank je wel voor het gesprek. Oké, okay, geluk. En uh, dank je wel uh, voor het kijken namens ExpoVisie naar een serie gesprekken waarin we een duikje nemen in die prachtige uh, eventbranche. Met in, uh, in deze eerste aflevering het uh, ondernemersverhaal van ExpoFlora. Dank je wel voor het kijken en als je zit te luisteren, dank je wel voor het luisteren. Hoi!